Met slechts vier video's op je YouTube-kanaal de 100.000 abonnees aantikken. Chef Erik flikt het. Welkom bij d TV. Het vinden van de beste pizza is een grote verantwoordelijkheid. Je kan als willekeurige Nederlander niet zomaar Italiaanse pizzachefs gaan beoordelen. Ja, Chef Erik, Erik van der Kooijver, hartelijk ja, welkom. Dankjewel. Dat is een vrij ongenuanceerde intro. hè? Maar ja. als ik als, als uh, Leek naar je YouTube kanaal kom mm -hmm. en ik klik op video's, dan zie ik er maar vier. zie ik er maar vier, ja. ja lekker er Binnenkort vijf, maar inderdaad. <laughs> ja, nee, dat klopt, ja. Ja, um, ja we hebben een uh, wat onorthodoxe uh, strategie gehad op, uh, op YouTube, denk ik. Ja. Um, ik ben uh, anderhalf jaar geleden begonnen met maken van video's. Nou, iets meer in september 2021. Ja. Uh, toen zijn we begonnen op TikTok. Waarom? Uh, Um, waarom we begonnen zijn op TikTok of waarom we sowieso begonnen zijn? Ja, dat laatste. Oh ja, nou ja, dat is wel interessant. Um, mijn zoon Jelle, met wie ik dit samen doe... die maakte al wat video's gewoon voor de lol eigenlijk op YouTube. Die vindt het vooral heel leuk om die, die spelletjes te snappen, zeg maar. Van hoe ja. groei je nou op zo'n uh, social media kanaal? Ja. Dus hoe werken die algoritmes? Ja. En uh, hoe kan je er nou voor zorgen dat je... Dus die heeft daar een hele studie van gemaakt. Die heeft allemaal video's en dingen zitten bekijken... van Amerikaanse content creators. Ja. En Die kwam op een gegeven moment iets tegen... Uh, Dylan LeMay heet die jongen. Die is een, uh, is een Amerikaan en die werkt in een ijssalon. En daar maakt hij ijsjes. En hij filmt dat vanaf hier, zeg maar zo. Ja, dus je ja. ziet precies wat hij doet. Je ja. ziet zijn handen. Vanuit zijn point of view filmt hij dat. En dat was een gigantische hit. Nou, wij hebben al 17 jaar een pizza oven. Inmiddels 18 jaar een pizza oven in de Achtertuin. Dat heb ik ooit zelf gebouwd. Als hobbyproject. Vond ik leuk om, te, om iets te bouwen. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van pizza's maken. Maar ik vond vooral het bouwen leuk om dat een keer te doen. Ja. En toen zei hij, jeetje, wat wij met die pizza's doen... Wat hij met dat ijs doet, kunnen wij met pizza's doen. Iedereen in de wereld snapt pizza, uh, iedereen houdt ervan. Het is in iedere taal hetzelfde woord. Uh, als je zo'n ding ziet liggen en je smeert de tomaatsaus op, bam, instant is het duidelijk wat je aan het doen bent. Ja. Laten we dat gaan doen. Ik zei, nou prima, gaan we doen, leuk, Kijk, ja. als, we, als we daar... En ik werkte toen nog gewoon als, uh, als manager e-commerce bij access for all en deed dit gewoon als hobby. Ja. Maar in drie maanden tijd hadden we 100.000 volgers op uh, uh, TikTok. Ja. Dus toen was het wel even van, wow, dit, dit, dit kan wat worden. Ja. En uh, toen heb ik gezegd, het kwam ook wel, uh, nou ja, Access for All werd geïntegreerd helemaal in, in KPN. Ja, boring. Uh, <lacht> nou ja, het was voor mij ook een kans om, om te zeggen van, nou dan ga ik een aantal maanden lang, ga ik gewoon kijken of dit werkt. Ja. Of we hier iets mee kunnen. Maar je hebt je baan opgezegd ook. Nou ja, uh, dat was eigenlijk uh, een soort... Mooie samenloop van omstandigheden. Ik kon daar weg. Met een mooie afkoopregeling. En ik kon ja. uh, uh, dus eigenlijk tijd vrijmaken samen met Jelle om hierin uh, te investeren. Meer als, eigenlijk meer als een soort van, nou ja, weet je, uh, ik heb nu de kans om dit even te doen. Laten we kijken of het wat wordt. Nog niet eens zozeer met het idee van dit wordt ons werk, maar meer van: ja. nou, ik heb nu mijn handen vrij, kan, ja, ik, ja, het, kan ik je helpen? Ja, ja, en als het op een gegeven moment echt het geld op is, dan zoek ik wel weer wat anders. Mocht ja. het uh, mislukken, of ja, mocht het niet lukken, dan, ja. uh, dus we hebben, ik heb toen gezegd, geef het een half jaar. Ja. Nou, is TikTok natuurlijk altijd een kanaal, tenminste, die ervaring hoort van heel veel mensen, dat zodra je begint, dat ze je enorm verwennen, ja. uh, door de eerste paar filmpjes enorm aan te jagen. Ja, klopt, uh, maar bij jullie ging dat wel even door. Ja, dat ging heel goed door ja. eigenlijk. En dat komt ook. We hebben, we, we hebben echt, uh, maar ik heb je vraag over, over YouTube nog niet beantwoord, nee, hè? nee, maar dat duurt na 20 minuten. <laughs> nee. uh, ja, nee, nee, dat is zo. Dat is zo. Nou, kijk, en daar komt Jelle weer om de hoek. Die heeft er echt een studie van gemaakt. Van waar voldoet een goed verhaal nou aan? Ja. Hoe ga je eigenlijk TikTok op een andere manier benaderen. dan alleen maar dansfilmpjes of <tus> grappige dingetjes doen? Maar hij heeft gezegd, hoe kunnen we daar kleine verhaaltjes van maken? Mm. Waar echt gewoon een, uh, een hoek en een uh, uh, je wordt gehoekt en ja. vervolgens krijg je een soort reward van oké, okay, dat was ja. het. En hoe kun je ervoor zorgen dat hij loopt bijvoorbeeld. Dat mensen niet doorhebben dat hij alweer opnieuw begonnen ja, is. Ja. En zo kunnen we, hebben we watchtimes op uh, of sommige video's van 110%. Ja, ja, dus mensen geweldig. kijken hem gewoon ja. gemiddeld. Hè, ik met... even, dit heb ik al gezien. Oh, dat is voor de derde ja. keer dat hij rondloopt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, en dat doorhebben, is... snappen hoe dat algoritme werkt ja. of snappen hoe Storytelling werkt eigenlijk op TikTok. op TikTok of in kleine video's. Ja. ja, dat heeft wel geholpen. Want daar zijn jullie mee begonnen, Daar met zijn we TikTok. mee begonnen, ja. Oké, okay. en hoe kwam YouTube dan in beeld? Nou, toen uh, zijn we eigenlijk gaan denken van... ja, wacht even, als we willen verder groeien... dan moeten we eigenlijk breder worden dan alleen TikTok. Um, TikTok had op dat moment eigenlijk geen verdienmodel. Nee. Het enige verdienmodel is dat je met uh, sponsors gaat werken. Mm -hmm. Ja, en daar uh, vind ik prima. Maar uh, we wilden eigenlijk ook zoiets van... ja. TikTok, hartstikke leuk. We investeren heel veel geld in die content. Alleen TikTok zelf geeft er niks voor terug. Sterker ja. nog, als je uh, laat merken dat het gesponsord is... dan uh, word je alweer anders ja. behandeld, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ja. Dus we, zouden, we hadden zoiets van, nou, we willen eigenlijk ook verbreden. We willen ook naar YouTube. Ook omdat ja, YouTube voelde voor ons toch wel wat meer... als iets wat we misschien waar we wat meer feeling mee hadden. Mm -hmm. um, dus we zijn uh, vorig jaar juni ook op, uh, op YouTube begonnen... We hadden dat account al, maar daar deden we niks mee. Dus in mei, juni hebben we de eerste video's erop gezet... Um, was de eerste bezoek aan Italië met je zoon en was het dochter of is het de vriendin van Jelle? Dochter, hè? Uh, het is uh, mijn dochter en uh, ook wel een beetje zijn uh, vriendin, maar ook zijn zus. Ja, ja, ja. ja, ja precies. Ja. zijn zus. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Zijn zus. Ja, ja. Maar jullie zijn met z'n drieën toe naar Italië. Met z'n en was... mijn vrouw was er ook bij. Oh, maar die was buiten beeld? Ja, die af en toe je er zo net uit het beeld springen. Oké, okay, maar had dan gingen jullie de beste pizza selecteren? Dus ja. ja. Was dat de eerste video? Dat was de eerste longform. Maar we zijn begonnen met alle TikToks die we hadden, die al goed liepen, om die als short op YouTube te zetten. De duidelijkheid opnieuw uploaden op YouTube, ja, ja. Wel kleine aanpassingen hier en daar, want uh, op TikTok heb je een aantal van die populaire sounds die je eronder kan zetten. Die kun je niet gebruiken op YouTube, want dan okay. heb je weer met uh, rechten te maken. Dus ja. We hebben een uh, abonnement genomen op uh, zo'n uh, Epidemic Sound op zo'n uh, zo ja. sound bibliotheek waar ja. alle rechten dan van uh, gekocht zijn of afgekocht zijn. En uh, dat hebben we eigenlijk uh, heel klein beetje aangepast. ...op shorts gezet. En dat ging eigenlijk ook snel goed. Heel mm. snel heel goed zelfs. Mm. Uh, door die shorts... Um, ...groeiden we heel snel in, uh, in abonnees. Mm. Dus die tactiek van ons... ...of de strategie op, op YouTube... ...is dat we shorts gebruiken om... ...heel groot en snel bereik te creëren. En de longforms... ...die we vanaf oktober zijn gaan maken... ...die willen we eigenlijk veel meer gaan gebruiken voor engagement. Ja. En zo proberen we die twee te combineren. Um, we proberen wel de shorts... ...zodanig te doen dat ze... Uh, op zichzelf staand ook nog steeds heel succesvol kunnen zijn. Ja. He, dus uh, de kracht van herhaling mensen gaan je, gaan je steeds vaker zien. En als ze dan een keer die uh, thumbnail zien van de gewone video's, van de long-form video's, dat ze wel eens denken, hé, hey, wacht even, die gast mm. die ken ik, want dat, is die die, dat zijn die video's over die pizza, die vind ik leuk. Ja. En zo werkt dat heel goed, en zo zijn we echt in no-time... Uh, ja, Wat in is in no-time, toen je met die shorts op YouTube begon, want je had een paar abonnees denk ik? Of ja, maar dat schoen. waren er echt enkele, echt dat enkele. waren geen honderden En, nog. en wanneer, na dat hoeveel shorts ging het... het ging, ging heel het? snel, we waren in um, tijd van, even kijken, in juli, eind juli zaten we al op 40.000 of zo. <laughs> En nu zitten we bijna op 100.000. Ja, je tikt hem ja. bijna aan als je ja. dit gesprek opnemen. Ja, ja ik denk morgen. Ja, ja. ja, ja het is gaat het echt hard. Ik denk als je, als je dit interview uh, zo meteen uh, ja. zichtbaar is dat we eroverheen zijn. Denk het ja. ook. Denk het ook. Ja. Um, kun je, als je kijkt naar die shorts, uh, kun je met enige logica uh, onderscheid aanbrengen van hey, die doen het beter dan de anderen en waar ja. dat aan ligt? Ja. Um. Wat belangrijk is, wat wij zien, wat, wat scoort... is als er interactie is met uh, andere mensen, zeg maar. Wij proberen ons kanaal heel menselijk, heel toegankelijk te maken. Mm. Met humor, maar ook met veel interactie en ja zeg maar authentieke interactie. Dus we gaan gewoon straat op, gaan naar mensen toe, benaderen ze. vraag of ze een backflip kunnen doen? Bijvoorbeeld. Ja. Dan kunnen ze meestal niet. Maar dat <laughs> die soort die dingen... ene oude dame ja ja yes, yes. yes. ja. Ja hoor, dus dat ik wel. Wist, ja, ze wist, ja. Wist, ze wist niet wat het was. Nee, toen zit je die knaap tegen ja. die, uh, uh, hoe heet het, die hem daadwerkelijk deed ja. Hè? Ja, ja, ja ja. En easy ook. Ja, dat was echt bizar. Ik ja. ik, ik vond het gewoon doodeng toen hij dat ging doen. Ik denk, ja. gaat niet goed joh. Maar <laughs> Ja, ik heb het zelf ook geprobeerd, maar dat is geen succes. Nee, dat is geen succes. Maar dus uh, andere mensen erin, ja. straat, hoe vind je dat om te doen? Um, eerst heel awkward, maar nu is het gewoon heel leuk. Want je krijgt zoveel leuke reacties. Dat is ongelooflijk. Ik had eerst ja. gedacht van, nou, mensen vinden het allemaal maar gek. Maar de meeste mensen vinden het gewoon hartstikke leuk. En zijn het ook ja. niet gewend ja. dat ze aangesproken worden. Zijn verrast. En uh, we krijgen eigenlijk alleen maar leuke reacties. Ja. En dat maakt het succes... Uh, dus herkenning. Dus is, ja. Mensen moeten zich ergens in kunnen herkennen. Uh, die... Authentieke interactie met mensen. En uh, ja, klinkt misschien een beetje stom... maar ik denk dat wij als combi, Jelle en ik... Uh, niet zo standaard zijn op YouTube, Shorts en TikTok. Gewoon nee. een vader en een zoon van... Uh, ik bedoel, ik word uh, in maart uh, 53... dan ben je ook niet de jongste meer op nee. TikTok, zeg maar. Nee. En uh, zeker, tenminste zeker niet op TikTok, op YouTube, Shorts ook niet. En op de een of andere manier werkt dat wel. Uh, ja. Mensen vinden dat wel, wel sympathiek of zo. Ja, dat is het. Hè? Hoe belangrijk ja. is de pizza nog? Uh, pizza wordt steeds uh, minder belangrijk als... Uh Kijk, we zijn geen foodkanaal. Pizza is een middel, omdat iedereen houdt van pizza. Ja. Iedereen herkent die pizza... Uh en het blijft ook wel een ding. We blijven die pizza wel centraal houden. Ja. Maar wij, zullen, wij zijn geen foodkanaal. Dus nee. het wordt veel meer. Het is, eigenlijk hebben we helemaal aan het begin gezegd: onze doelstelling is. We willen mensen een glimlach op hun gezicht bezorgen. En ze trek laten krijgen in pizza. En dat lukt ja. nog steeds. Die krijgen we letterlijk terug ook als reactie op mensen. Oh, ik krijg nou echt trek in pizza. Oh, ik wil je pizzas proeven. En we oh, vinden het zo leuk. En ik moet altijd lachen om je video's. En ja, dus letterlijk, wat we uh, een anderhalf jaar geleden zeiden: van nou, dit willen we bereiken. Mm -hmm. Werkt nu nog steeds. Ja. We zijn wel aan het nadenken over moeten we niet die visie of die, die doelstelling of die missie, hoe je het noemen wil, ja, ja. Wat, wat meer gaan aanscherpen. Van wat willen we nou echt bereiken? Weet je? Want dit is wel een, een, een hele brede. Mensen, een ja. glimlach. En uh, uh, trek in pizza is ja. wel breed. Ja. Dus we zijn daar wel over aan het nadenken... hoe we dat verder kunnen um, vormgeven nog. En wat is je denkrichting dan? Dat... Nou, wij willen eigenlijk wel dat... Uh, we hebben gezegd, onze content moet altijd positief zijn. We mm -hmm. willen nooit afzijk content maken. Geen negativiteit. Het moet positief zijn. En we, zonder daar nou heel... Uh, bedweterig of, of belerend in te worden. Maar we willen toch wel een soort positieve boodschap ook daarin uh, kwijt, op de een of andere manier. En dat klinkt heel uh, zweverig nu. Omdat je denkt, ja, je maakt toch alleen maar grappige filmpjes over pizza. Maar toch, we krijgen dat nu ook al terug. Mensen zien dat. De intentie waarmee je, je video's maakt, krijg je terug. En dat vind ik wel heel tof. En daar willen we wat meer mee gaan doen. Mm. En hoe dat precies gaat, ja, dat is een leertraject. Dat weten we nog niet zo goed. Want zometeen iets meer over de zeg maar, business case ja. uh, daarachter. Mm -hmm. um, maar eerst nog even over die, long, ja. uh, die langere video's mm -hmm. waar ik nu vier van heb gezien. Die ene die natuurlijk opvalt is met um, uh, DJ Lafuente. Ja. Uh, hoe is dat tot stand gekomen? Want het ziet eruit als... Och, je krijgt toch in één keer een filmpje van DJ ja. Lafuente. Nou ja, zo is het natuurlijk niet helemaal gegaan. <laughs> maar het scheelt niet heel veel. Wij nee, nee, werden echt door hen benaderd, door de platenmaatschappij. Die hadden jullie gespot? Ja, die hadden gezegd: van hey, we hebben gezien dat jullie een paar keer het nummer van uh, Fuente onder jullie video's hebben. Ja, daar zat het. En, dat, uh, en die video's scoren goed. We willen graag een keer samen met jullie iets doen. Hebben jullie, uh, hebben jullie content ideeën? Ja, oh, simpel eigenlijk. Ja, en dus je... ze krijgen natuurlijk allemaal kattenbelletjes van YouTube van hey, weer iemand die jullie muziek ja. gebruikt. Ja, Aha. en zo is het gekomen. En toen heeft die Platenmaatschappij ons benaderd: van nou, wat, wat zouden jullie dat ook leuk vinden? Ik zeg ja, het lijkt me hartstikke leuk, ik zei, maar dan wil ik wel. Weer, wat ik net ook zei, die interactie en die authenticiteit moet erin zitten. Dus ik wil echt de interactie hebben met hem. Het moet geen ja. gescript raar nee. videootje worden wat bedoeld is als een promo voor ons of voor hem. Het ja. moet gewoon echt leuke content zijn. Ja. En daar was hij wel voor in. Dat vond hij helemaal geweldig. Ja, het is, ja. Een, het is een geweldig filmpje. Het is, het is echt een hele leuke gast ook. Ja. Heel positief ook. Hij ja, past heel goed bij ons. En het grappige is, we hebben helemaal aan het begin al gezegd... Want mijn, mijn zoon Jelle die keek, keek altijd al naar zijn... Uh, uh, video's, want hij maakt heel veel video's over zijn muziek. Ja. En toen zeiden we aan het begin: Het zou wel leuk zijn als we een keer met hem wat konden doen. Ja. En de, de eerste artiest die ons benaderde om met samen iets te doen was hij, dus dat was wel heel grappig. Ja, zo symboliek. Ja, bijna wel. Ja, ja. en uh, nou ja, toen zijn we daar naartoe gegaan met het idee van: Nou, we willen backstage voor jou pizza's maken, maar we willen ook gewoon die interactie bij het publiek. Dus we willen pizza's uitdelen in de zaal. Nou, ja, dat was een grote feeststand uh, ja dat was super lach om te doen. Echt ja. heel erg leuk. Uh... Want zijn jullie de eerste long video op YouTube die met jullie familie naar Italië... Hoeveel abonnees had je toen, toen je die video ging publiceren? Weet um, je dat nog? Ik denk dat we toen rond de 60 hadden. Toch wel al. Want uh, de ja. reden waarom ik het vraag is, als je naar die vier video's kijkt... Die mm. hebben ook meteen allemaal echt een volwassen uh, bereik. Ja. Ja. echt ja. honderdduizenden views. Ja, die uh, naar Napels die we in oktober hebben gelanceerd... Die staat nu op 280 of zo, denk ja. ik. En de rest staat ook allemaal boven de 100.000 ruim. Ik denk dat we gemiddeld ja. zo'n 175, 150.000, 175.000 views uh, per video uh, hebben gedaan. En uh, denk je dat je dat zou kunnen behouden als je ze wekelijk zou maken, bij wijze van spreken? Nou, dat zouden we wel willen, maar we zijn best wel Piet in, uh, uh, zeg in maar de edit. Ja. Uh, we? Of jij? Ja, Piet, of Jelle? Ja, nou, Jelle vooral. Ja. Maar Piet Luttig is niet het goede woord. secuur is ja, het betere woord. Ja, ja, ja. Heel goed nadenken. Hij denkt heel goed na over de structuur. Over hoe gaat dit uh, een goede uh, uh, combi zijn tussen enerzijds authentiek... en anderzijds echt geoptimaliseerd ja. als content voor ja. YouTube. Ja, snel. En uh, uh, ja, ja, maar ook gewoon continu uh, de goede structuur. Dat je iets opbouwt, dat je zegt dat je karakters introduceert. Maar dat je ook... Um, snel, langzaam, snel, langzaam, en, een hoek en een beet. En nou ja, hoe ga je dat allemaal goed introduceren in je video of goed incorporeren in je video? Ja, en het maken daarvan is ook gewoon. Wij, hebben, wij kiezen altijd wel weer onderwerpen die gewoon veel tijd kosten om te maken. Ja, dan moet je op Wintersport. Ja. En dan moet je in de sneeuw, moet je ja. allemaal pizza gaan lopen bakken. Ja, ja dat is wel een ja. doetje. Ja. Ja. ja, nogal, ja. Nee, maar als we kijken naar die vier longform video's, hoeveel productietijd, als je het dan hebt over productie en edit, denk je dat er... Um, een in een nou, video? ik denk dat één video, dat um, de voorbereiding, een paar dagen. Het ja, je, voordat je alles geregeld hebt. Ja. Uh, het video zelf is vaak gewoon een volle dag dat ja. je ermee bezig bent om het te maken, om het op te nemen. Soms over voor meerdere dagen verspreid. Mm -hmm. Bijvoorbeeld mm -hmm. in Napels waren we over drie dagen verspreid uh, bezig. Ja. Nou is dat ook wel gecombineerd met een lekkere stedentrip, dus dat is helemaal niet zo. zo erg. Ja. Um, en het editen, nou, zeker wel een week. Mm. Ja. Mm. Dat, en dat doet Jelle alleen? Dat doet Jelle alleen, ja. Oké, okay. en ook al het grafische werk alles. en uh, alles doet hij? Ja. Oké. Okay. De business case. Ja. Uh, veel mensen die denken, na nou, honderdduizenden views, uh, bijna, nou inmiddels, als mensen nu zitten kijken, waarschijnlijk over de honderdduizend ja. abonnees op YouTube, ja. uh, honderdduizenden volgers op TikTok, ja. geld stroom binnen. Ja. Was maar zo'n feest. Nee. <laughs> Kijk, wij doen dit uh, uh, niet voor het snelle geld. Dan moet je ook echt niet willen als je dit soort dingen gaat doen. Je moet echt mm. een lange adem hebben op YouTube, maar zeker op TikTok. Want mm. op TikTok zit geen verdienmodel. Nee, dus dan ja, moet je. Maar... Wij zijn ook heel kieskeurig misschien wel principieel... in wat we wel en niet willen al aan sponsoring. Het moet kloppen in ons verhaal. Uh -huh. um, dus we doen, ja, we doen niet alles. Uh, uh -huh. We zitten ook nog niet bij een agency. We doen alles zelf. Omdat we eigenlijk eerst gewoon die content goed willen... dat spel goed willen snappen en goed uh -huh. willen spelen. Uh -huh. Dus we willen heel goed snappen... hoe maken we echt goede content... met een goede retentie. Mensen echt fan worden van ons... in plaats van dat ze toevallig die filmpjes af en toe eens zien. Uh -huh. En daar zit, daar zit nu de, de, de tijd en de energie in. Uh, de inkomsten... Komen nu vooral uit sponsordeals die we hebben, maar ook heel beperkt. We hebben maar een paar sponsors gehad dit jaar. Uh -huh. um, waarbij we eigenlijk net voldoende inkomsten hebben om gewoon het kanaal overeind te houden. Je ja. moet niet denken dat we er nu echt wel een inkomen uithalen. Nee. Um, je kan de kosten uh, dekken. Ja, ja, ja. Ja. Want dat is eentje van is die over die je veel gebruikt, ook, die Oni-over. Ja. Dat is dan een van de sponsoren. Dat die is je... een van de sponsors van het eerste jaar. En huur. hebben zij daar wat aan? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, want als je kijkt, uh, we hebben daar vijf video's voor gemaakt. We zijn nu ook be ben nu bezig om zeg maar, over het afgelopen jaar even een soort samenvatting te maken... van wat heeft die case ons allemaal gebracht. Precies, ja. En ons, dan bedoel ik Unie en, en ons. Ja. Um, vijf video's die op TikTok en op YouTube hebben gestaan. Shorts? Ja, okay. vijf shorts ja. en vijf uh, TikToks. Ja. Totaal nu 18 miljoen views... Hm. En ik heb voor YouTube even de kijktijd op een rijtje gezet. Um, 45.500 uur. Dat, is, dat zegt niemand iets als je dat zo noemt. Maar 45.500 uur, dat is vijf jaar en twee maanden. Mm, kijktijd. Wat mensen naar de video's hebben zitten kijken. Ja. Jij zei uni, zei uni of uni. Ik zeg uni, maar uni. ik weet eigenlijk ik denk dat nou nou ja, uni is. Ja. O -O -Ni, niet dat ze dit sponsoren trouwens, maar nee. het, is, het is een relevante case. Nee, zijn want, want zijn er ook veel over verkocht? Nou, wij hebben. Wij doen. Wij doen geen. Uh, sales. Nee, dus. Wij zijn geen, geen saleskanaal. kanaal. Nee, wij geen zijn. Landing echt, page erachter. je uh, moet ons echt zien als upper funnel. Wij doen ja, echt brand ja, awareness. Ja. Dus je doet niet een affiliate deal. van oké. Okay, door die nee. filmpjes wordt er zoveel verkocht. Nee, nee, nee. Dat wil ik ook niet. Niet hmm. omdat ik er niet in geloof, maar dan. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik wil gewoon laten zien, authentiek. Hoe gebruik ik die oven? Ben ik er blij mee, ja of nee? Ja. En ik ga daar niet zelf, uh, zeg maar dan zelf een verkooppraatje uh, van maken. Als ik iets ga verkopen, dan wil ik dat het gewoon onze eigen producten zijn ja, straks. Ja, en daar ja. zijn we wel mee bezig. Op termijn willen we gewoon onze eigen producten gaan introduceren. Ja, daar wil ik zo meteen even over hebben. Als we het hebben over die ad-inkomsten, ook veel onduidelijkheid erover. Kun je daar ja. iets over zeggen, wat nou adverteren op YouTube oplevert? Ja, nou, kijk, wij hebben natuurlijk nog relatief weinig content op YouTube staan. Shorts zijn pas sinds 1 februari ja, gesmonetized. Ja. En wij hebben shorts van, uh, die hebben, eentje heeft afgelopen, sinds de monetization iets van uh, 300.000 views gedaan, en een tientje mee verdiend. Ja, ja precies. Dus dan uh, ja. heb je een orde van koos, Dollar. Ja. Dus ik weet niet precies hoeveel euro dat yeah, nu is. Maar yeah. en, ja. en als het gaat om die, die lange video's? Dat is aanzienlijk interessanter. Yeah. Die doen per video nu 800, 900 euro, denk ik. Yeah, yeah, yeah. Ja. Maar het is natuurlijk nog steeds de moeite niet om van te bestaan. Nee, Als je er nee, twee duurt. per week maakt en ze doen het allemaal, want dat zie je natuurlijk bij heel veel vloggers, kijk dus een Enzo Knol, ja, ja, dan uh, die dan gaat die, het heel hard. Die maken ze elke dag en die ja. zit op weet ik veel, een half miljoen of nog ja, meer. Ja, nee, dan, dan gaat het dan heel hard. Dan, dan, dan, dan ga je, je alleen al aan ad-inkomsten, dan ga je al heel hard. Ja. En zij hebben vaak ook enorme sponsordeals, uh, ze hebben hun eigen ondernemingen erbij. Ja, kijk, kom, ja. en dat, maar dat is ze niet aankomen waar je, dat is een... Nee, zij nee, zijn nee, al... Nou, hoe lang is Enzo Knol niet bezig? Die volgens mij heeft... Minimaal. Die zat al op YouTube, tot nog niet bestond. Ik kan me voorstellen als je zijn lichaam onderzoekt... Dat die spier echt een afwijking heeft van de ja, dat ja, me ja en respect voor wat de gasten doen ja, hoor. Ja. Want hoe serieus wil je die business case gaan uitbouwen? Hoe, nou, hoe? Willen, ja, dat is een goede vraag. Wij willen die eigenlijk wel heel serieus gaan uitbouwen. In die zin dat wij gewoon heel goed het spel van content willen gaan snappen. Maar uiteindelijk is ons doel niet om volledig afhankelijk te zijn van content en daar het geld mee te verdienen. Uiteindelijk willen we zeggen van nee, oké, okay, we zijn een merk aan het bouwen. Mm -hmm. Chef Erik is straks een merk. Mm -hmm. En daar kunnen we gewoon uh, uh, producten op gaan uh, lanceren. Ja, en diensten. En, want, ja, en ja. even voor mijn begrip, Jelle is hoe oud? 23. 23. Moet hij niet gewoon netjes op school zitten? Hij is af. Vader? Vader. <lacht> hij, is, uh, ja, hij, heeft, uh, hij heeft een studie afgerond aan de VU... Dus uh, wat, wat dat betreft, hè? Wat? hij heeft uh, PPE gedaan, Polit Politics, Philosophy and Economy. Wat is lekker relevant voor wat hij nu doet? Uh, dat is sowieso een hele brede en super interessante studie, maar totaal niks te maken met wat hij letterlijk nu doet. Maar nee. wel een thought process, zeg maar, een manier van denken die je ontwikkelt om, om op een bredere manier over business na te denken. Ook over, uh, maar ook over de manier waarop je een boodschap wil vertellen. Ja. Uh, de manier, dus er zit wel heel veel... Ja, ja. Hij heeft heel brede interesse in politiek, in, in, in filosofie, in economie. En mm. die interesse, daar heb je heel veel aan. Ja, als je je storytelling, goed in storytelling wil worden. Hij zit er net, zitten jullie? Uh, want dat vind ik met ondernemerschap altijd als je partners bent, of je nou familie mm. bent of niet. Dat het superbelangrijk is dat je in sync ja. bent. Dus ja. ik vind het nog strakker dan een huwelijk. Uh, uh, zeg maar, is, hoe oh, ja, zit, hoe zitten jullie in? Zitten jullie ja. Echt, ja. Hoe <laughs> zitten jullie in die wedstrijd? Is dat ja. spannend? Nou, best wel af en toe. Ik mm. zeg niet dat het daar uh, ja, spannend op een goede manier. Um, hij is super fanatiek en dat is, dat is super mooi. Um, maar ik zit natuurlijk in een andere fase in mijn leven. Ik bedoel, ik heb al ja. uh, heel wat jaartjes achter de, achter de rug uh, ja. in een werkzaam leven en uh, vind dat nog steeds hartstikke tof. En ik leer heel veel van hem en hij leert weer van mij. We vullen elkaar aan. Um, maar soms is het wel. Het is uh, lastig dat hij is niet. Kijk, ik ben een beetje. Ouderwets opgevoed in die zin, je hebt een werkweek, zeg maar. Dat heeft hij niet. Of het nou midden in de nacht is, of uh, zondagmiddag, of ja. zaterdagochtend. Ja. Weet je, weekenden, ja, dat is ook maar bedacht, weet je wel. Dus, uh, ja, ja, ja, is ook. Ja. Ja. Dus uh, dat is soms wel eens uh, wel grappig om, om te zien. Uh, ja. maar aan de andere kant, we vullen elkaar ook weer heel mooi aan. Uh, zeker in de gesprekken die we bijvoorbeeld hebben met, uh, met partners of zo. Ja. Zijn enthousiasme en zijn kennis van zaken als het gaat over die storytelling en hoe hij daarover nadenkt. Maar mijn ervaring met digitale media en, en advertising en e-commerce. Ja, dat vult elkaar heel mooi aan. Ja. Je doet workshops, worden er nu inmiddels aangeboden? Ja. Uh, loopt dat? Mm. Dat zijn online workshops. Ja, je gewoon doe, eigenlijk heb... gewoon achter een gesloten deur een aantal video's. Ja, we hebben gewoon een uh, video-workshop gemaakt van ja. hoe, hoe maak je een hele lekkere pizza ja. in je eigen keukentje, in de oven. Uh, en dat loopt leuk. leuk. Dus dat is ook een van de... Ja, uh... is niet, uh, we maken er weinig reclame voor. Uh, zouden we zouden eigenlijk veel meer moeten doen, maar we zijn te veel met, uh, met die content bezig dat we vergeten af en toe gewoon reclame te maken voor onze online workshop. Hij is hartstikke goed. Dat zeg ik niet omdat ik hem zelf gemaakt heb, maar hij is ja, echt goed. Ja. Hij is leuk om naar te kijken. Ja. Hij is in de stijl van onze content. Uh, maar ook echt gewoon als je echt serieus goed wil worden in pizzabakken... Ja, ja, ja. en je bent daar nieuw mee. Want wij richten ja. ons wel echt op de nieuwkomers in, ja. uh, in die handel. Uh, dus niet de professional die al uh, helemaal uh, weet van... Uh, oh, dit en in die nog even de laatste puntjes op de i wil zetten. Nee, als jij dus nog nooit een pizza hebt gemaakt... en je wil zelf je eigen deeg gaan maken... dan is die workshop super superleuk. Ja, ja, ja. Ik zal een link in de beschrijving opnemen. Voor de mensen die denken, hey, dat, wil ik wel. dat kost een paar tientjes volgens mij. Dat is niet duur. Van hoef je niet voor te laten, toch? Nee, het kost uh, drie tientjes. Uh, precies. Ja, dat is geloof, volgens mij... Uh, je kan zelfs ook nog een wat uitgeklede versie dat nemen. Was het, dat was het, dat was het. Ja, precies. Hey, ja. Uh, en een eigen restaurant? Ja, dat vragen heel veel mensen. Oh, dacht nou, dat is een originele vraag voor het laatst bewaard. Nou, nee, uh, vooral veel mensen op YouTube vragen aan ons of aan TikTok. Wanneer kan ik nou jouw pizza komen eten? Want als je zo'n doelgroep aan je kont hebt hangen... Ja, ja. Nou, daar is ook, daar, ja, ik zei net, we willen ook eigen producten gaan introduceren en daar zijn we nu uh, heel erg over aan het filosoferen, aan het plannen, hoe gaan we dat realiseren? <lacht> ik wil geen restaurant, want nee. ik ben geen horeca man. Nee. Ik kan dat niet, dat moet ik niet willen, Dan word ik ongelukkig van. Wij maken, ik ben veel meer een marketing en online man, zeg maar, dus mm -hmm. ik snap die content, dat vind ik leuk en ik wil daar een business aan uh, vastmaken, maar een eigen restaurant zie ik niet zitten. Je kan ook franchisen. Of ja, het ja winst, dat de, de, de, We hebben natuurlijk die gast achter uh, avocado show. Ja. ja, die staat ook niet zelf in de keuken, maar die nee. heeft natuurlijk wel een format neergezet, ja. wat wereldwijd. Nou, het als een jacko aanslaat. Klopt, dus dat is nog een, nog een idee. Dus daar willen we uh, met mensen uh, over in gesprek. Waar we nu mee bezig zijn, um, maar dat is allemaal heel prematuur. En ja, misschien uh, ga ik nu iets vertellen wat er nooit gaat komen. Nee, dat maakt niet uit. Uh, maar we zijn bezig met een eigen uh, pizzamerk. Dus ja. wij willen eigenlijk dat mijn pizza's, of tenminste, de pizza's zoals ik ze het lekkerst vind, laat ik het mm -hmm. zo zeggen, mm -hmm, mm -hmm. dat je die als knijtergoede diepvriespizza kan kopen. Gewoon in de supermarkt? Nee, nee direct. Uh, oh, direct gaan verkopen? Ja. ja, we willen niet. Ja, uiteindelijk kan het best in de super, maar dat is niet mijn eerste doel. Maar echt je eigen pizza ontwikkelen? Ja, en daar zijn we nu mee bezig op een aantal fronten. Eén is uh, gewoon kijken, kunnen we dat zelf gaan doen? Samen met een Italiaan zijn we bezig naar wat is nou het goede recept? Uh, met een bakker uit de buurt ben ik bezig van joh, hoe kun je nou dat productieproces optuigen? Dat is allemaal vrij kleinschalig, maar dat zou moeten kunnen op die manier. Ja. Uh, waarbij het idee is, ja dan ga ik iets vertellen dat uh, misschien uh, anderen dan denken, oh leuk ga ik het doen, maar dat, uh, dat doen ze dan maar. Ja. Uh, waarbij het idee is dat je een abonnement gewoon neemt op die pizza's. Ja, ja, ja. Dus je krijgt gewoon, je neemt een abonnement van vier, acht of whatever pizza's per maand, diepvries. Die komen diepgevroren bij jou thuis bezorgd. Die gooi je zelf thuis in de vriezer. En als je denkt van nou, ik heb trek in een pizza. Maar dan wel eentje van restaurantkwaliteit. En dan niet uh, de uh, met alle respect, want supermarktpizza's zijn helemaal niet verkeerd of evil of whatever, maar het zijn geen restaurantkwaliteit pizza's. Uh -huh. Tenminste, niet zoals ik ze wil hebben. Uh -huh. Uh, dan kan je die uh, gewoon eens even uit de vriezer halen en uh, een hele goede pizza gaan eten nou, Ik vind dat sowieso een goede tip, dat los van het model hoe je het doet, wat ik een interessant vind, is dat mensen wel eens denken van ja, maar hoe kan ik nou... Uh, waarom zou ik als ondernemer pizza's gaan bakken, want er zijn er al zoveel. En ja. dan denk van ja, maar als jij denkt dat je het op een andere of betere ja, manier kan doen, dan moet je het gewoon doen. Ja. Heb je Manon van S al ooit gesproken? Nee. Van Marjone? Oh, die, die, uh, die bloemkoolbodems die uh, en zo. Ja, die zit nu uh, in de investeringen ook. Dus misschien wil oh, ze wel nou, meedoen. Het zal er dus, ja, Als je een <laughs> ja. telefoonnummer hebt voor me... <laughs> ja, dan ik er wel even. Ja, ja, ja, ja dat, leuk. Ja, ja. zo werkt Nee, maar, maar we zijn dan wel aan het kijken naar businesspartners daarin. Want ja. ook daarvoor geld weer, dat kunnen we niet zelf. Nee. Weet je, wij zijn geen... Producenten van pizza's, weet je wel. Dus nee. ik kan de pizza's maken in mijn eigen oven. Maar dus één per keer is wel wat anders dan dat je productie moet gaan draaien van een paar duizend per week. Ja. Want we hebben wel, de hele business case hebben we al uitgerekend. We weten ja, precies ja. hoeveel we er moeten verkopen, wat ze mogen kosten. Uh, wat mens, we hebben ook al onderzocht dat mensen ervoor willen betalen. Ze dus worden niet goedkoop, want je dat kan niet. Nee. Ik kan niet, daarom wil ik ook niet in die supermarkt liggen. Ik nee, wil dat niet... is misschien juist wel het onderscheidend vermogen. Ja, ik wil ja. niet concurreren. In de supermarkt lig nee. je met een... Als, je, als wij een pizza hebben van, bij wijze van spreken, die in, een, die in een restaurant misschien 15 euro zou kosten. Als die bij ons 8, 9 euro kost. Ja. Ja, als die in de, in de supermarkt in de diepvries ligt naast een pizza van 3 euro. Ja, ja dat, is niet de, dat, dat, nee. dat is niet ons omveld, zeg maar. Nee. Ja, dus, ja. Uh, maar goed. Ik vind het interessant. Ja, dus, maar, dus dus het van, maar dus is het van superbelang dat je de, de trechter, lees het merk, ja. uh, Chef Erik uitbouwt... waardoor ja. je de doelgroep aan je content hebt hangen. Dus, exact. Ja. En dus wat zijn de contentplannen uh, voor, de, voor het komende jaar? Ja. Uh, we jaar. willen het komende jaar meer gaan inzetten op uh, die longform content op YouTube. We blijven de shorts en TikToks doen. Um, die hebben ook echt een eigen bestaansrecht... Maar juist die combinatie gaat er in mijn beleving voor zorgen dat ze elkaar gaan aanvullen. Ja. Dus dat we die shorts en die TikToks gebruiken om die longvorm te voeden. Tenminste, om ook abonne abonnees uh, te trekken. Ja. Uh, die longvorm willen we wat verder gaan uitbouwen en die wordt veel meer rondom het merk Chef Erik, dan dat het per se over de pizza's gaat. Ja die we aan het maken zijn. blijft altijd wel rondom pizza gaan. Ja. Uh, maar het idee wat we in Napels hebben gedaan... willen we vaker gaan doen. willen we ook in New York gaan doen. willen we in uh, uh, Barcelona gaan doen. Misschien een keer in Turkije... waar het ook weer een hele andere type pizza's heeft. Wel rondom die pizza. We gaan op zoek naar de beste pizza in New York. We gaan op zoek naar de beste pizza in Chicago. In Dubai. In het schelen waar. Uh, dat concept zijn we nu aan het uitrollen. Ja. Uh, we zijn bezig met... Uh, nou, in Amsterdam gaan we dat trouwens ook gewoon doen. Waarom niet? Ik bedoel, in Amsterdam kan je hele goede pizza's eten. Ik weet er wel een paar. <laughs> um, en dus zo zijn we eigenlijk veel meer bezig... om er een, meer een lifestyle thema aan te geven voor de longvorm dan dat het per se gaat over mij in de achtertuin... die pizza's aan het maken is. Dat ja. blijft, maar dan wordt dat veel meer op de shorts en de TikToks. Ja. Spannende tijden. Leuk, hoor. Ja, Daarom een leuk, zijn, toch? Ja, ja, ja heel ja. leuk. Ja. Hey, en uh, de, de laatste cliché-vraag die we natuurlijk moeten stellen... voor de we afsluiten. Hè? Bedoel, ja. uh, dan mag je kiezen tussen drie pizza's. Welke kies... Ik bedoel, wat is, je, wat is de lekkerste pizza volgens uh, Chef-Erik? Ik vind het altijd heel lastig. Uh, ja. Maar zelf hou ik eigenlijk van hele simpele pizza's. Mm. Ik um, krijg ook vaak commentaar van, ja, uh, waarom doe je zo weinig op je pizza's? Want mensen in Nederland, als ze zelf een pizza gaan maken, flikkeren alles wat ze in de keuken hebben liggen op die pizza. Maar ik hou van hele simpele margarita. Een echt goede margarita met goede kaas, goede tomatensaus, lekker vers blaadje basilicum. En als die dan klaar is, gooi ik er nog wat uh, rauwe ham, rucola en parmezaanse kaas overheen. Ja, dan, ben, dan heb je mij al hoor. Dat dus, uh... Dat is echt een favorietje. Hebben we toch ook in deze video gezorgd dat mensen zin krijgen in de pizza? Ik hoop het, ja. <laughs> ja. Je krijgt zelf ook gelijk trek. <laughs> ja, ik vond die met water wel interessant. Die is lekker hoor. Ja, hè? ja. voor de mensen die het niet gezien hebben. Ja. Maar dan ga je dus echt in het bodem en dan ja. doe je ijsklontjes erop. Ijsklontjes open. erop, die, die zijn om twee redenen. Eén, die zorgen ervoor dat... Uh, dat is een pizza, moet ik even uitleggen. Ja? Uh, cacio e pepe, dat is een pizza met uh, schapenkaas, dus pecorino. En heel veel zwarte peper. Ja. Dat is eigenlijk het enige ingrediënt. Alleen die moet je erop doen op het moment dat de pizzabodem eigenlijk al klaar is. En die kaas die moet een soort sausje worden. Dus daarvoor heb je heet water nodig. Uh, dus dat doen we om uh, ijsblokjes op die pizza bodem. Dan gaat hij met ijsblokjes snel de oven in. Die zorgt ervoor dat er water op komt te staan, maar die zorgt er ook voor dat die bodem niet helemaal opzwelt in de pizza oven. Ja, van dus hij blijft in het midden plat door het water wat erop ligt. De randen bollen wel mooi op. En als hij dan klaar is, dan komt hij er met stoom en kokend water, letterlijk komt hij naar buiten. Gooi je die pecorino erin, de geraspte pecorino en die zwarte peper. Even een klein beetje. Nou, daar deed je echt je vingers ook weer op. Alleen als je die helemaal opeet, dan zit je wel het bommetje vol. Ja. Dat is echt een kaasbom, dat wil je niet weten. Maar wel superlekker. Dankjewel, Erik. Ja. Graag gedaan, jij bedankt. Graag gedaan. Dankjewel uh, voor het kijken. En ik zou zeggen, ik ga snel pizza bakken. En als je niet precies weet uh, hoe je dat moet doen, dan weet je dat je bij chef Erik moet zijn. Heb je geluisterd naar de podcast? Ja, dan heb je uh, toch wel wat gemist. Want door dit videootje heen zag je ook het een en ander aan beeld uh, verschijnen. Dus mocht je uh, nieuwsgierig zijn geworden door het luisteren naar deze podcast, dan kun je ook altijd op YouTube terecht voor 7DTV. Voor nu, dankjewel. Hoi.